Meneer Wieners van de Wiel, hoe oud was u toen de oorlog uitbrak? Toen de oorlog uitbrak was ik, even nadenken, acht jaar. Waar woonde u toen? Ik woonde toen midden op de lint naast de telde Zwaan. En op 10 mei, 1940, breekt de oorlog uit. En wat merkte u als het als allereerste dat de oorlog begonnen was? Waar hoorde of zag u dat aan? Wij kregen bericht van onze buurman... Dat was de directeur van de ledenfabriek, van de Ra, en die had de telefoon van overal vandaan waar de Duitsers, hoe ver dat ze waren enzovoort, En wij kregen dat bericht weer van hem en wisten we wanneer dat de oorlog eigenlijk al bezig was. En toen die vliegtuigen, dat vergeet ik nooit meer, want die hoor ik nog draaien, hè, want dat was voor het eerst dat we eigenlijk vliegtuigen zagen en zoveel tegelijk. Dat was het eigenlijk het begin van de oorlog. Hoe laat was het toen, op 10 mei? Op 10 mei was ik dus acht jaar. Ja, nee, maar hoe laat was het op de dag dat, op het moment dat u die vliegtuigen hoorde? Nou, dat is, is dat was morgens toch al, maar dat zou ik niet meer nee, weten nee, nee. Tijd. Had u enig idee waar die vliegtuigen heen gingen? Die gingen in Rotterdam, richting Rotterdam, zo ver als het uh, van de Raad dat weer vertelde. <laughs> Um, hoe reageerde, u was pas acht hè? hoe reageerden de volwassenen op, op, op al dat gedoe in de lucht en die radioberichten? Oh, dat was een en angst, dat kon je dus van, van de mensen, kunnen je dat zien, <coughs> mijn vader die was en mijn moeder waren zenuwachtig en iedereen was er eigenlijk zenuwachtig dan hè? Ja dat was echt spannend en eh, we wisten dat het een ellende zou worden. Dat was in de toekomst, daar kon je minder dan alles, want we mochten van toen af aan, mochten we al niet meer praten, want er waren soms mensen die dan aan de Duitsers kant waren, bij de Zwarte front en zo. Had u al vermoedens over bepaalde mensen, dat die met de Duitsers zouden gaan heulen? Jazeker. Ja dat was, dat was al weten dat wisten ze allemaal bij ons al, ja, mijn, mijn vader was altijd in contact met het zakelijke gebeuren dus kende elkaar en wist ook wie les hem voorop moesten passen hè. Ja, ja. Nou de oorlog begint en de tijd gaat verder, in hoeverre veranderde het leven behalve dan dat je voorzichtig moest zijn met uh, wat u zei? Nou ja, met het zakenleven was het dus wel moeilijk, maar mijn vader heeft wel doorgedraaid en uh, heeft hij dus uh, toch zijn winkeltje kunnen behouden, maar dat was dus uh, echt verschrikkelijk. We moesten allemaal ruilen en doen en ja, bij de boer spullen halen voor te eten. En, mijn moeder die heeft uh, bij, de, bij de boer zijn er enkel uh, verbrijzeld. Oh, hoe kwam dat? En die, uh, die, die knikte gewoon om toen ze van de fiets afstapte. En die lag ziek, dus thuis met een gebruizende ding. En toen werd mijn vader opgehaald. Die heeft vastgezeten in Eindhoven. Waarom hebben ze hem opgehaald? Omdat hij dus uh, s'nachts... Tegen die Duitsers had gezegd dat wij geen fietsen verhuren aan mensen die slecht zijn, want er zijn alleen die boeven op de weg. En toen draaide hij om en toen ging hij weg. Hij dacht, nou we zullen wel schieten, maar dat deden ze niet. En toen hebben ze hem s'morgens op komen halen, want mijn vader kon niet weg, want mijn moeder lag daar ziek. En de hoofd van de politie kwam vertellen dat ze hem dadelijk opkomen halen. Wat doe je? Ik zeg, ja. Ja, zegt hij, ik kan niet weg, dus ik blijf wel hier. Dat was de, ne de Nederlandse politie, die hem kwam waarschuwen. Ja, dat was Verstappen. Verstappen. Hoe lang hebben ze hem vastgehouden, uw vader? Die heeft toen uh, een dag of twee, drie vastgehouden. En toen was er een van de crypten van de Duitsers. En uh, die had een radio bij ons in de reparatie. En die moest gemaakt worden. En toen vertelden vertelde ze dan... Van dat mijn vader dus was, Nou, en dat waren bij de NSB'ers en eh, toen heeft hij ze gezorgd dat hij achter elkaar terug moest komen want die moest er al niet op worden. Ja, dat was een mooi grap. Ja. Hadden jullie ook persoonlijke ongemakken behalve dan wat u daarnet al verteld hebt? Uh, andere, andere ongemakken? Nou ja, in zoverre. In de ondergrond staat altijd vergadering bij ons. Hè. In de winkel. Wij hadden een zend- en ontvangapparaat in de etalage staan. In een kist opgebouwd. In de etalage? In de etalage. Hoef je niet maar schuin te houden en aan te tikken en dan konden ze praten met Engeland. Waarom in de etalage? Nou dat, dat was het minst opvallend want daar stond een strijkijzer die vast zat. Dat was reclame dus. En die stond er vast op op die, op die kist. En zodoende, ja, dat was, uh, had hij zelf eruit uitgevonden. Dus jullie hadden contact met uh, Engeland? Met, met Engeland. Via ja. jullie etalage. Ja, en we vergaderden in de winkel, net of dat er dus klanten in de winkel stonden. En zo werd er dus vergaderd. Ja. Maar, en hebben ze dat ooit ontdekt, de Duitsers? Nou, eh, nee, in feite niet, maar wel dat mijn vader dus bij de ondergrondse was, dat wisten ze voor het wel. Dat wisten ze? Ja, dat was al wel bekend, ja. Ja, maar ze, liet, ze hebben hem niet gearresteerd? Nee, nee. Maar hoe kan dat? Als zij weten dat hij bij de ondergrondse is... Maar en... ze konden verder nog niks niet, eh, want hij, hij werkte ook voor de Duitsers, voor, voor, voor die radio's en dergelijke. Dus, dat uh, was allemaal, hij kon dat fissieren, ja. <laughs> Dus die vergaderingen die speelden zich af in de winkel bij de toonbank ja, gewoon. Ja. ja, Die konden dan niet zo lang duren. Want natuurlijk. de burgemeester Verwiel, toen destijds, die uh, was ook in contacten met uh, ondergrond enzovoort. Hè. Ja, ja. De Duitsers, hè? Wanneer had u voor het eerst contact met de Duitsers? Nou ja, dat is direct... Uh... Paar weken, een paar dagen later, een paar dagen, ik denk één dag later, toen lagen ze al in, in Hotel de Zwaan. Ja. Hoe reageerden die Duitsers op de Oostenrijkse bevolking? Nou, eh, of dat we vuil en vuil waren, hè. het was gewoon, eh, ja, wij hadden maar te doen wat hun zeiden. Ja. Ze waren heer en meester, hè. ja, Maar waren ze, <coughs> waren ze onvriendelijk? Ja. Heel heel streng en onvriendelijk oh. en opdrachtgevend en het was een en al commandant hè? Ja. ja. U had het net over NSB'ers die met de Duitsers hulden hè? Ja, die um, zaten er verschillende in Oostenrijk. Ja, die zaten verschillende in Oostenrijk en die, die waren bij jullie allemaal met naam en bekend? Jazeker. Ja zeker. Hebben jullie ooit actie tegen die mensen ondernomen als, als verzet? Ja ja natuurlijk. Ja, wat, ja. wat bijvoorbeeld? Maar dat weet ik dus eigenlijk niet, want het was weer onderlinge gebeuren, daar ja. dat was ik nog te jong voor. Ja. Maar ik mocht dus al op veel weten, want ze snapten niet dat ik het niet rond vertelde. Want ik vond, ik moest dus briefjes rondbrengen hè, en men pakte ze dus niet, he. dus ik kon die briefjes gewoon, gewoon rondbrengen. Wat voor briefjes? Nou, voor wanneer dat er weer vergadering was of hoe vet, wat erop stond, wist ik ook niet. Maar die Duitsers moesten toch begrijpen dat zij eh, on zogenaamd onschuldige kinderen als courier eh, gebruikten, het verzet? Ja, maar dat is dus, eh, ja. daar zijn ze niet achter. <laughs> de. de wat betreft de samenwerking met de Duitsers he? Er waren ook de vriendinnen van de Duitsers. Ja, er waren nog wel een paar bij, ja. Ja. Ja. <laughs> Hoe keek de bevolking daar tegenaan? Ja, dat waren, waren sletsen. Hmm. Ja, die waren dus heel slecht bekend he. De, de namen enzovoorts, want uh, ze hebben ze direct na de oorlog hebben ze ook uh, koude geschoren. ook. Ja. Ja. Hebt u dat zien gebeuren? Ja. Waar gebeurde dat? Op de Lint. Op de ja. waar ongeveer? En ook in de Kerkstraat. Ja, in de Kerkstraat is het ook gebeurd, ja. ja. Waar op de kerkst op, op de Lint? Op de Lint was het bij ons, bij het raadhuis, hè. Ja, ja. ja. En in de Kerkstraat hebben ze het ook gedaan? Ja, in de Kerkstraat was het bij de Vratershuis. Ja, daar werden er we ook een paar <laughs> net, ja Is er verder nog iets gebeurd met die, met die meisjes, behalve dan dat ze kaalgeschoren werden? Nou, dat weet ik zo niet. Die zijn opgehaald en verder is daar eigenlijk voor mij geen verhaal bij, nee. Om nog even terug te komen op dat verzet hè, u had het al over het radiocontact met Engeland. Ja. Uh, wat voor opvallende dingen heeft het verzet verricht tijdens de oorlog? Uh, wij hebben een uh, 200 en ik dacht 240 piloten in, in Oosterwijk. ...ondergedoken gehad in de bossen. 240? Ja. Ja, niet allemaal tegelijk veronderstellen Nee, maar, maar al, eh, bij elkaar hebben we dus een 240 man... ...daar hebben we in, onder de grond gehad, ja. Onder de grond, in de, de, de, de bossen, waar? Ja. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het dus... Eh, ...een boer die moest aan de melk leveren... ...en die melkkannen die mochten dus niet gemerkt zijn... ...want die, alle melk, melkkannen waren gemerkt... En eh, die moesten dus ongemerkt daar neerzetten. En nou, dan wisten ze niet waar ze vandaan kwamen. Ja, ja. Ja. Maar nou één keer hebben ze de eigen vergist. En had die boer zijn, zijn kan een gemerkte kan er neergezet. En dat hebben ze ontdekt. En dan hebben ze hem op staande voet daar neergeschoten. Oh. Ja, maar de naam weet ik niet. Nee. En waar kwamen die piloten allemaal vandaan? Ja, die kwamen natuurlijk... Eh... Die, zijn, die zijn dus ergens ne neergedropt, hè. En uh, die hebben ze opgevangen weer bij de Ondergrondse. Want uh, Van de Klei, de hoofdman van uh, de Ondergrondse. Die wist dat allemaal, die had overal contacten enzovoort. Dat was een zoon van de uh, notaris van de Klei. En die, uh, die regelde hier alles. Ik heb hem ook op foto, op de film ook. Dan kun je zien wie dat is enzovoort. Maar ik, ik was er wel helemaal in, maar ik kon goed zwijgen, ik weet niet en ik was er eentje die graag toch <laughs> groot ging over, want toen mijn vader opgehaald werd, kwam ik op school en mijn pa is opgehaald. Ik ging de groots op dat hij opgehaald was. Ja, ja, ja dat was... Uh... Dat waren dus de piloten. Zijn er nog meer dingen gedaan door het verzet? Nou... Uh... Ze hebben anders dus uh, uh, op, uh, platte grond, uh, op de plattegrond gekregen van waar dat die, uh, uh, hoe heet ze, de, die in de grond liggen, die bommen, uh, uh, noemen ze nou ook alweer. De V.A.'s? Nee, die, die, die, uh, die ontploften als je erop stond. Uh, ja, tegenwoordig zeggen we of, of, ja. Oh, of uh, booby traps. Ja, ze, ze hebben in ieder geval allemaal overal geplaatst ja. die, die bommen en uh, dat we, hadden ze ook, ook weer te pakken, die tekening, dat ze wisten waar okay. dat was en uh, ja, de ondergrondse was overal mee bezig eigenlijk, hè, want uh, we hebben ook nog die twee gasten, oh ja, dat is wel leuk en die zou je ook wel gesproken hebben, al of nog gaan doen. Uh, die uh, waren twee jonge gasten van 17 jaar studenten en die hebben bijvoorbeeld uh, de, de V1 omgedraaid of uh, de, de, de trein oh ja, de trein uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, bij Boksel van, uh, van de rail afgekregen. Afge hoe is dat gegaan? Daar hebben ze dus mee bouten die bijna niet los konden krijgen. Uiteindelijk hebben ze op een gegeven moment hebben ze toch los gekregen. Net op tijd nog. Dat ja. net op tijd? Nou, dat de, de, de trein, die kwam er al aan, dat moesten ze nog wegrennen. En dat werd dan bij ons weer verteld, hè. Hadden ze een speciale trein op het oog? Ja, dat was een munitietrein. En, uh, ja, dat was, dat was een munitietrein, dacht ik. En weet u ook wanneer dat gebeurde? Want die andere munitietrein, die heeft, is ontploft bij ons nee, achter, ja. Hè? ja. ja, dat weet ik niet meer. Nee, nee, nee. Maar dat weet die meneer. Ja, ik kan hem zo nee, niet nee. naam. We komen er nog wel achter. Maar die leeft nog en die is nu 86. En die woont ook in Oosterwijk weer. Ja, ja, ja. Maar u weet op dit moment niet zo gauw zijn naam. Nee, nee. Ja, we komen er nog wel achter. Maar er dus, uh, was eentje die heeft ook het vliegveld Eindhoven onklaar gemaakt Zo. Met z'n tweeën, ja. En die waren, dat waren twee jonge jongens van een jaar of 70? 17? 17 jaar, ja. ja toen hij... En daarna zijn ze in de militaire dienst bij de Amerikanen bijgegaan en zijn ze mee gaan het vechten. De man hadden er de zin in. Ja. Die hadden... Dus dat waren de piloten, dat was die trein, ja. nog meer? Uh, ja, de, de, de trein die ontploft is bij ons. Ja, maar dat, dat was de ook niet van gedaan. tevoren gewaarschuwd. Iedereen in de, op de Spoorlaan moest verdwijnen, want die trein werd te, toch ontploft om reden dat ze dus, ze verrekten om die trein weg te zetten, die deden ze expres, daar laten staan. Hij was vol munitie. En, en die express expres daar staan omdat ze dachten dat, dat was, ze al die wel niet aangevallen Dan zouden ze wel niet aanvallen. Maar jullie werden gewaarschuwd door het verzet. Ja. Dus het verzet had wel degelijk de kennis van het feit dat, ja. die, dat het eraan zou te komen. Ja, en toen hebben we dus gezegd dat ze allemaal weg moesten, is er één blijven en die is gelukkig nog in het leven gebleven. Die, die, die verrekten om naar huis te gaan en zeiden, ja, dan, dan hebben we pech, hè. Dan, dan moet je maar kijken wat het wordt. Ja. Fijn, een, een uur later kwamen de vliegtuigen, want dat was allemaal bij ons in de winkel geregeld. Hoe, ja, u ja. was in de winkel toen die trein oplofte? Nou nee, toen, toen hebben we in de hoeken gestaan. Gaan, gaan staan waar kunnen staan? In de hoeken van de winkel. Ja ja, uiteraard. Dat, dat, dat, want maar, ja, we wisten niet wat er in elkaar zou zakken. Tot we eruit zijn, want toen was alles open. De winkel was open. Ik weet ook niet waar ze mensen allemaal gebleven zijn. Maar wij hebben in een trouwlandje achter de boom gezeten. En eentje van de bakkerij van Bekhoven, die goede man is overleden, is net zo oude zee. Die was net brood rondwist te brengen en die zat met zijn kaart daar en die zat ook achter een boom en die zat iedere keer onze lieve neer te bidden. <laughs> ja Heel hard wezen, groetjes bidden enzovoort. Ja, dat was Nol, Nol van Berkhoven, ja. Die is overleden, ja. Dat was spannend. En een herrie en een verschrikkelijke, we huilden naar het doen. Dat was echt een alende, want ja. Alles was open bij ons, he, anders. Allemaal er... weggeblazen door die... Allemaal weggeblazen, ja. Hoe lang heeft dat totaal geduurd? Nou, ik denk... Een half uurtje en alles bij elkaar, denk ik. Ja, maar heel lang genoeg hè? Ja, dat was echt... Uh... En toen, toen was het voorbij. En toen gingen jullie de schade opnemen. Wat, wat zei... toen, toen die aanval op die trein voorbij was, gingen jullie weer terug naar de winkel, achter jullie boom vandaan en... Wat ja, troffen jullie aan? Maar Wij, wij, ja, wij konden niet meer, eh, niet meer leven daar, hè. het was allemaal open, het was allemaal plat. Hè. En toen eh, zijn wij uitgenodigd bij de groentewinkel van Van Erven in de, eh, in de Kerkstraat en dan mochten we zolang wonen totdat het weer opgeknapt was, maar mijn vader zat bij de ondergrondse en Van Erven die was niet helemaal 100%. Maar mijn vader, die zat wel boven in huis, zat hij weer te zijn en te, en te praten enzovoort. Terwijl, in het tweede verdieping, zaten Duitsers, die had hij daar inge, ingehuurd. En, en onder was de groentewinkel. Maar in ieder geval, gelukkig is dat niet door niemand ontdekt. Dus tegen, de, <tiegel> tegen het eind van de oorlog was, want dat was tegen het eind van de oorlog, hier in het zuiden althans, was, was uw vader nog steeds bezig met contact te hebben met ja, ja. Engeland, veronderstel ja. ik. <tiegel> ja. Ja, want het, tot, tot op een gegeven moment dat ze dus hier binnenkwamen en uh, die kerk en toren de vier torentjes afschoten enzovoort. Toen wist hij al, wisten ze al waar dat ze waren en hoe dat, dat ging allemaal door. Van de die was de man met de telefoon en die had overal contact en over, over heel de wereld eigenlijk. Ja. En uh, ja, dat, maar die moest ook een beetje Duits en een beetje Nederlands zijn. Want hij za, zat wel mee, die fabriek ook weer. Hè? Ja. En die fabriek die draaide door. Hè? Want dan kon hij dus mensen vanuit Duitsland houden om dat daar te laten werken weer hè? En dat was allemaal één. En, en dat was de, de, van de raad en dat was de burgemeester en dat was de bestoor Dat waren de, de grote mannen. En die regelden het dat de jongens niet naar Duitsland gingen. Ja. ja. En waren de Duitsers daar gevoelig voor? Ja, dat, dat werd gewoon, verder, gewoon aangenomen weer hè? Zulke dingen. <tie> Want de, de dokter Schreuder was ook weer. Eh, en dokter De Seine, dat was allemaal een ene pot nat. Hè. Want dat waren de grote heren van Oostenrijk. De, de notabelen van Oostenrijk. Ja, notabelen. Hebben de Duitsers nooit vervelend tegen deze mensen gedaan? Tuurlijk wel. Ja, ja. s'nachts uh, een burgemeester. Uh, was de mevrouw zei, ja, maar die is, uh, hij is niet gekleed. Dat kan me niet verdommen. Maar dan moet je van beneden komen. Want. Ze moesten dan weer iemand ophalen. De burgemeester moest naar beneden komen ja. omdat ze iemand op moest halen. Ja, dan Dat... moesten ze dus, uh, moest de burgemeester spreken. Dan weet ik het allemaal ja. waar het weer over ging. Ja, ja. <coughs> We hebben tot nu toe alleen maar over vervelende dingen gesproken. Hè. Waren er ook in die tijd van 40 tot 44 uh, leuke dingen te beleven geweest? Ja, voor ons wel. Hè. Ja. ja, want wij als kwajones als hebben we nog een keer een, een motor weggehaald de Duitsers Mijn mijn mannen vier konden met persoonlijk bewegen, allemaal weggehaald, maar toen werd uh, verteld dat er dus iemand zou vermoord worden als die motor niet terug was en toen heb ik tegen mijn vader gezegd van uh, dat wij dat weggehaald hadden, nou, toen we, uh, moesten we toch van ons pa, met ons al moesten we die motor terug gaan brengen. Was dat makkelijk voor jullie? <laughs> nee, wat? dat was moeilijk. Waar zeiden de Duitsers als toen die kleine jongetjes met die motor terugkwamen? Ze zeiden niks, die moesten wel lachen. Moesten ze lachen? Ja, ja, ja dat vonden ze wel grappig. Ja. Ja, die hebben we toen weer terug moeten brengen. Ja. Vonden we heel erg, want het was spannend. Het was spannend. <coughs> maar met die, met die dinsdag, speciaal aan dinsdag, de donderdinsdag dacht al ja. die. Ja, dat was 5, 6 september in 1944. Toen eh, kregen we dus bericht, er zou zogenaamd eh, komen bevrijd worden. En alle Duitsers waren kant en klaar om te vertrekken en die gingen vluchten. Ja. Maar hier de fabriek, sigarenfabriek, de die tabak die werd allemaal weggehaald eh, op een part en kar van die grote zakken waar dat en die namen ze mee met partenka en dat heb ik ook op de film en <coughs> uh, toen was het zo dat ze hadden nog fietsen die Duitsers en hadden ze twee fietsen maar onze kapelaan en zegers kapelaan <coughs> Die komt met een sportwagen binnen want we werden bevrijd dus die staat voor het raadhuis met de sportwagen, een blauwe. Die had hij al die tijd verborgen gehouden. En de Duitse zetten die fietsen neer en die moest hij een auto hebben. Maar hij bukte met en weten we niet wat precies precies gedaan heeft, maar wij stonden vanuit de winkel, konden we daar zien stonden we buiten te kijken en die Duitsers waren met die auto bezig, tot op een gegeven moment dat ze kwaad werden en dat ze gingen, maar we hadden we de bestoor, of de kaplan gedaan, die had die twee fietsen meegenomen, toen moesten ze te woed verder. Nou, en het mooie van de grap, liep hij achterom door de tuin van, van Hotel de Zwaan, kwam hij bij ons achterom binnen, kaplan, hij zegt daar kunnen ze nooit meer weg. Die was ook bij de ondergrond, de kapelaan. Die heeft ook verschillende keren die piloten met weggebracht naar, naar België. Dat werd iedere nacht gedaan. Iedere nacht werd een, pil een piloot van hier, van Oostenrijk uit, naar België gebracht. Met de bedoeling om ze via Frankrijk enzovoort. Nee, want toen was België was al bevrijd. Oh, was al bevrijd, ja. ja. ja. Ja. Het is allemaal wel door de waar, maar in ieder geval, het komt allemaal nog wel op. Ja. <coughs> Sorry. Ja, ja, dat was dus een leuk ding. Dat, maar ja, het was niet te benen, toch iets uh, waarvan je zei, nou, toch wel, wel... Dat heel is, spannend hè? Ja, dat was spannend, ja. ja. ja. En uh, het gewone dagelijkse leven. Hoe, hoe stond het daar? Uh, bij ja. Ja. school, school, daar was, uh, uh, we zaten in een... Uh, in een huiskamer zaten we op school. Een huiskamer? Van ja. U? Want de, scho de scholen waren bezet door de militairen. Dus, dus de leerlingen werden verzameld in een huiskamer. Waar, het raadhuis noemden we het vroeger. En daar waren verschillende kamers. Op de lint aan de rechterkant van, van het raadhuis, op de hoek van de lint van de linden. Het een ja. Daar op die hoek, daar was het rattenhuis vroeger. En daar hebben wij school gehad. Daar moesten wij in de klas. Ja. En jullie gingen gewoon iedere dag naar school? Ja, ja. Ja, dat was, dat moest, hè. Maar ja. ja. ja. Het is uh, uh, Van der Linde. ook weer een heel bekende. Gerrit van der Linde. Gerrit, Gerritje van der Linden, die ja. uh, zat ook weer bij Van Raab boven, bij, bij ons naast. Dat was ook een van de leiders. Hè. Die zat ook bij de Nederfabriek, was hij dus een, een grote man. Die is getrouwd met uh, een, een zus van Jan Merkelbach. En uh, die heet ook nog een hele tijd. Uh, nou is, uh, Riet is nu ook overleden. Er zijn voor het weinig overgebleven van onze groep. <laughs> ja, ja. De, de voedselvoorziening, hoe ging het daarmee? Dat uh, was allemaal goed geregeld. Want uh, wij hadden dus, uh, tenminste zover als ik de, bij de ondergrondse heb ontdekt, dat het, we hadden uh, uh, bonnen voldoende ook voor die Piloten, daar werd allemaal voor gezorgd, daar werd allemaal doorgedraaid. We hadden goed te eten. Ja. Uh, de bevrijding. Je had het net al over de vier torentjes. Die van de ja, toren ja. van de Peterskerk werden afgeschoten. Waarom deden ze dat? Daar zaten ze, zaten de, de, de, de Duitsers zaten daarin, hè? in die torens. Zaten ze te schieten, dus. Die moesten ze eerst te pakken hebben voordat ze eigenlijk, want ze namen geen enkel risico die Engelsen. Die schoten een ander plat als ze dat er over ja. En uh, <coughs> toen zijn ze dus um, binnengekomen en toen was bij ons op de lint was het nog het Duits en de Dorpstraat was al Engels en toen zien wij een, een stelletje Engelsen en, en, en één, één Duitser, ja, of twee, twee Duitsers waren er, die konden zien aan de helmen ook. En die gingen dus richting, eh, zeg maar, richting Duitsland te voet. Daar hadden ze gevangen genomen, die Engelsen. En nog, nog geen tien minuten later kwamen al die Engelsen met die twee Duitsers. En die diepen weer die kant in, hadden ze me gevangen genomen. <laughs> Toen was er nog een dronken officier op de fiets, zo zat knon, en die ging weer richting Dorpstraat en ineens komt hij daar bij de... en die vluchtte de Zijstraat in, de van Wielstraat in, en daar is hij over de heg en die hebben ze niet meer gevonden. Dus die is, heeft is zijn eigen kunnen redden. Ja, en die was zo dronken, dat is je, maar kon nog wel goed springen. <laughs> en... en dat konden jullie allemaal zien? Ja, dat werd of verteld. Hè. Maar het ergste, oh ja, dat moet ik zeker vertellen. Wij zaten in de kelder bij Hotel de Zwaan. Niet in de gedachte van het hele Hotel de Zwaan in elkaar gezakt, kan worden, met een oorlog. Maar daar zaten wij dus, en er zaten ons paar mensen, zend- en ontvangtoestel. Er kwam een man en een vrouw, en die vroegen of dat ze zo lang even ook in de kelder mochten, want ja, ze konden niet meer terug naar Hoonergestel, want dan was al bevrijd. Nou, nou, natuurlijk. Het was nog niet bevrijd, maar de ondergrondse wisten het al, en die kwamen mee bij ons de kelder in, en die twee pakken, was het een van de hoofdmannen van de NSB uit Rotterdam. En die hebben ze toen meegenomen. Waren we niet bevrijd, waren wij allemaal doodgeschoten. Dus daar hebben we weer geluk gehad. Ja. ja, Dat was echt. En mijn vader ging toen, net bevrijd was, ging hij dus naar zijn ouders toe in de, in de, uh, door, in de uh, hoogstraat woonde die, want die hadden de kruidenierszaag vroeger En die is hij daar binnen gegaan en er was niemand meer in en hij riep en op een gegeven moment bleken ze alle twee in de klerenkasten zitten <laughs> van een schrik <laughs> ja en daar heeft toen in kerkstraat lag Biemans, de oude Biemans, lag dood, We hadden ze neergeschoten en af enigens ja, verschillende die, die mijn vader toen vertelde maar dat ik nou niet meer weet verschillende mensen gezien die... Biemans, dat is, die is... Die is gedood waar nu Mevio zit. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Ja, er is veel gebeurd in die paar dagen toch, hè? Ja, dat was het toen met de bevrijding was hij neergeschoten, ja. Ja. Ja. En er was ook nog e e e eentje van een, de dierenarts in de Dorpstraat. Dat was het, een manneke die keek boven naar het raam en die schoot ze ook neer. En dat was... Net zoals ik, ook een jaar of zeven of nee, acht, ja, iets ouder, 12 of 13 denk ik, maar. maar in ieder geval, die, die keek uit de raam en de Duitsers hebben hem nog doodgeschoten, ja. De oorlog is voorbij, Duitsers zijn weg, de schotten die uh, zijn in Oostenrijk en toen? Nou toen hebben we dus groot feest gehad. En uh, de schotten, die dus de bevrijding hadden, want hadden, die hadden wij in de, in de winkel allemaal, de schotten, want die sliepen daar. En we hadden een uh, voorraad uh, voor, de, voor de militairen, die was bij ons in de winkel. <laughs> dus ik had chocolade, sigaretten, en alles. <tosses> Ja, en uh, de dus tanks stonden daar midden op de lint enzovoort. Dat was Ria de Jong heb ik ook op een film op de tank die is nou pas overleden die is nu 2 of 93 geworden <tiek> en uh, wij hadden dus uh, daarna hadden we dus een optocht met uh, carnaval enzovoorts en, en het is allemaal een groot feestje we hebben muziek op de, uh, en we hadden dansen het was echt een fantastisch en dat was net onze leeftijd hè? want uh, toen was ik uh, dus even kijken, vijf, ja, of 13, 14. Ja, 13 of 14 jaar. Ja. En uh, hadden we al een vriendinnetje en zo. En ja, ja, dat was echt gezellig. Ja. Waar, waar speelde zich dit allemaal af? Allemaal op de lint. Hè. Allemaal op de lint. Allemaal waren nu uh, die, die restaurants, Hotel de Zwaan, maar dan nog iets verder. Dus echt voor het raadhuis was het eigenlijk allemaal. Ja. Want daar tegenover was ook nog een, een benzinestation. Ja. Denkt u er nog wel eens aan als u daar langskomt, ja, natuurlijk. wat er vroeger allemaal gebeurd is dus op die plekken? Ja, dat komt iedere dag nog terug eigenlijk. Dat is, uh, dat vergeten nooit meer en uh, het, het enige och zus, en, och, de, hè, dat komt altijd nog naar boven ja. En ook, zou die nog leven? Zou die, hè, de... Het aantal mensen waarmee je over dit soort dingen kunt praten wordt steeds minder natuurlijk hè? Ja, inderdaad want ik, mijn broer en ik zijn nog bij die man geweest die toen 17 was en, en toen moesten we nog een keer terugkomen want dat vond hij hartstikke leuk dus toen ze hebben we nog een keer en nu hebben we ook met die film die ze nu aan het opnemen zijn, <tacht> zijn we met de, ook op de vergadering geweest, ja. Dankjewel.